Ik ben Floor Ziegler, stadsmaker, cultureel ondernemer. Ik bouw communities overal in Nederland en ik ben sinds kort lijstduwer van de Piratenpartij. We zien ontzettend veel gebeuren in Den Haag waar we het helemaal niet mee eens zijn. Dat heel veel mensen in Nederland dat helemaal niet meer snappen. Mijn streven is uiteindelijk om de mensen in Den Haag en de, bij de gemeentes, de ambtenaren de wethouders gewoon weer mee de straat op te nemen om naar de mensen te gaan luisteren en te gaan horen wat er speelt in Nederland. Ik ben ineens gaan beseffen dat ik juist daarom wel iets in die politiek moet gaan uh, betekenen. Omdat de tijd daar nu juist heel erg om vraagt. Om mensen zoals ik, die de verbinding kunnen maken tussen al die verschillende werelden. Waarom de Piratenpartij, ik geloof heel erg in de kracht van de mensen zelf, als je mensen echt vertrouwt, dat ze tot veel meer in staat zijn dan ze vaak zelf voor mogelijk houden, bottom up. Het lijkt mij ontzettend mooi als ik ook de piraten weer kan gaan inspireren. Ga luisteren naar de mensen, ga vragen wat, wat er speelt. Vraag aan de, aan de mensen in de straten, uh, wil jij ook piraat worden en wat houdt dat in?